Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de basis van stofwisseling, oftewel metabolisme. We gaan het hebben over anabolisme, ook wel assimilatie, katabolisme, ook al dissimilatie, en stofwisselingssnelheid. Stofwisseling is het geheel aan biochemische processen dat in ons lichaam plaatsvindt. Makkelijker gezegd alle reacties die ons energie leveren en alle reacties die ervoor zorgen dat stoffen in ons lichaam worden aangemaakt dan al vervangen. We onderscheiden twee processen, anabolisme, dus de opbouw van stoffen, wat ons energie in de vorm van ATP kost, en katabolisme, de afbraak van stoffen, wat ons energie oplevert in de vorm van ATP en er komt warmte vrij. Om überhaupt anabolisme en katabolisme te kunnen uitvoeren, hebben we wat basismoleculen nodig. Dit noemen we de nutriëntenpool en deze komen uit ons eten, koolhydraten, vetten en eiwitten. Bij anabolisme worden dus nieuwe organische moleculen gemaakt, waarbij ATP verbruikt wordt. Deze nieuwe moleculen kunnen verschillende functies hebben, voor onderhoud en herstel van weefsel. De meeste moleculen in ons lichaam gaan niet heel lang mee, waardoor ze met enige regelmaat vervangen moeten worden. Groei. Voor elke celdeling moet de celinhoud verdubbeld worden, waarna twee dochtercellen ontstaan. Dit vergt het een en ander aan aanmaak van stoffen. Om producten te vormen, zoals bijvoorbeeld hormonen. Om reserves op te bouwen, denk dan bijvoorbeeld aan het omzetten van glucose naar glycogeen, dat is de opslagvorm, of de opslag van vetten in vetweefsel. Bij katabolisme worden organische moleculen afgebroken waarbij energie in de vorm van ATP vrijkomt. Zo levert katabolisme de energie voor anabolisme en voor de andere functies van een cel. Katabolisme verloopt in drie stappen die glycolyse, citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforilering worden genoemd. Hierbij breken we de basisstoffen af uit onze voeding, en glycogeen en vetweefsel) waarbij ATP vrijkomt. Meer hierover leer je in de video over ATP en dissimilatie. Dissimilatie betekent hetzelfde als katabolisme. Wat we eten zal dus worden verbrand, waardoor we ATP vrij krijgen. Aangezien ATP energie is, kunnen we van elk voedingsmiddel berekenen hoeveel energie we daaruit kunnen krijgen. Dit wordt aangeduid met joules of kilocalorieën, of kortweg calorieën. Dit kan je terugvinden op de verpakking van alle voedingsmiddelen. 1 gram koolhydraten levert je 17 kilojoule, oftewel 4 calorieën op. 1 gram eiwitten levert 17 kilojoule, oftewel 4 calorieën. en 1 gram vet levert je 38 kilojoule op, oftewel 9 calorieën. Als de energieinname gelijk is aan het energieverbruik, blijven we op hetzelfde gewicht. Als de energieinname groter is dan het energieverbruik, zal er meer anabolisme zijn dan katabolisme en komen we dus aan in gewicht. Als de energieinname kleiner is dan het energieverbruik, zal er meer katabolisme zijn dan anabolisme en dus vallen we af. Ook in rust verbruiken we energie. Denk maar aan je hartslag, de delende darmcellen en het actief transport over het celmembraan en het behoud van onze lichaamstemperatuur. Dit noemen we het basale metabolisme dat is een schatting van de snelheid van ons energieverbruik. Het is dus ongeveer twee derde van ons dagelijkse energieverbruik. Hoeveel we precies verbruiken is te berekenen met gewicht, leeftijd, lengte en geslacht. Of door iemands zuurstofopname en CO2-uitstoot te meten. Over het algemeen geldt dat het energieverbruik van vetweefsel lager is dan spierweefsel. Aangezien vrouwen van nature meer vetweefsel hebben dan mannen, zie je dat vrouwen een lagere basale metabolisme hebben en dus dat het aangeraden aantal calorieën per dag voor vrouwen lager is dan bij mannen. Ook met de leeftijd krijgen we steeds meer vetweefsel, daarom daalt het basale metabolisme met de leeftijd. Elke 10 jaar na je 50ste verjaardag heb je ongeveer 10% minder calorieën nodig. En omdat bijna iedereen hetzelfde blijft eten komen de meeste mensen dus aan in gewicht, omdat de extra calorieën worden opgeslagen als vet. De stofwisselingssnelheid is afhankelijk van de activiteit die jouw lichaam verricht. Als je veel sport zal je meer energie verbranden en dus ook meer energie nodig hebben in de vorm van eten. Als je zwanger bent geldt eigenlijk hetzelfde, net als wanneer je koorts hebt en bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals hypertherioïdie, een te hoog schildklierhormoon, waardoor je lichaam aanstaat. Een lagere stofwisselingssnelheid zie je met name bij verhongering, het lichaam gaat dan in spaarstand. Of bij de aandoening hypotherioïdie. Wat weet jij over de aandoening hypothyreoïdie? Laat het me weten in de reacties. Heb je wat gehad aan deze video geef hem dan een duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal want ik plaats elke week een nieuwe video. Bedankt voor het kijken.